Op de rolstoel hebben we de gps, de houder voor de gopro, de iShare, het kussen, een tablet. Oh, en Drinken, nog meer drinken. Reserveplarren, wat te eten, nog wat te eten, wat te snoepen. Een tasje voor mijn mobiel, wat te regenen. Kom je ook even checken. Ontbijtje, de controlekaart, een setje waarmee je de hele rolstoel weer in elkaar kan schroeven. De bandenplak.